Now I'm right here with you. Hallo mensen, leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5 LSPD en More. Dit is Wim. En Wim gaat jullie vandaag eens laten zien wat nou allemaal in mijn wagenpark zit. Want ja, daar vragen jullie toch nog wel redelijk vaak naar. Uh, die heb ik alles gemaakt op deze exacte zelfde locatie. Misschien zelfs de auto's op dezelfde plek. Uh, maar nu een beetje een update. 2018 update noem ik hem denk ik. Um, om te beginnen, hier links, hebben wij een hele mooie TS. Ik zal ook zeggen van wie het is en waar je het kunt krijgen en of je het kunt krijgen. TS gemaakt door Topmods, te krijgen op topmods.de Duitsland, let op op die site, er zit nogal heel veel uh, reclame. Uh, dat krijg je niet weg, zelfs niet met Adblock en er zou zelfs sprake zijn van wat, wat 18 plus reclame zonder dat die eigenaar dat nou echt wilt. Uh, is er vaker doorgegeven, maar dat ja dat is een beetje alsof er allemaal virussen op zitten. Je krijgt er geen virus door, niet schrikken. De skin moet je echter zelf maken. Heb ik ook zelf uh, gemaakt. Uh, samen met iemand dan wel ho. Oh, oh, oh. uh, die staat in ieder geval niet online. Uh, die staat op slot fire truck. Uh, ja, super vet ding, natuurlijk hebben jullie al vaker gezien uiteraard. Dan hier de autoladder, super vet ding. Ook dit of ook. Uh, deze autoladder kan. Uh, de kraan bewegen, om maar even zo, de ladder bewegen. Uh, met dingen als uh, ja, deze steunpunten uh, de kraan kun je dus uh, als je als bestuurder zit kun je die bewegen achter wat uh, ja superveel denk gewoon een Duits ook van topmods.de uh, denk ik dat je nou wel kunt downloaden dat weet ik niet zeker hij staat ook wel op GTA 5 mods ik zal het even laten zien dat uh, <totstut> tot je er ook daadwerkelijk kunt bewegen nee dat zijn geen video edit skills Um, de video hierna zal ik ook nog even. Die heb ik net hier opgenomen. Dus weer over twee dagen komt een video online. Die heb ik al opgenomen. Uh, zojuist. En daarin zeg ik ook dat ik al ziek ben. <coughs> en daar ben ik ook nog steeds dus. Um, maar dus sorry als ik soms een beetje een hoestaanval krijg. Um, want dat is dus uh, door het ziek zijn. Ja, de grillflitsers zien nu, die staan niet aan. Kun je ze zelf handmatig aanzetten via L van Lima. Uh, super vet ding, dus je kunt dat ook inklappen en dan kun je natuurlijk gewoon ermee rijden. Nu kun je er ook mee rijden. Uh, die staat op Police Riot. Uh, dat uh, nu zul je denken, maar dat is eigenlijk zo'n SWAT auto? Ja dat klopt, maar aangezien die bij LSPDVR nooit wordt gebruikt als SWAT auto, die wordt nooit ingezet, um, dan uh, en ik heb te weinig slots, dacht ik, ja, en dan zet ik hem gewoon daarop. Dus bij mij staat die police riot. Zo heb ik toch twee brandvoervoertuigen. <coughs> Dan op uh, de plek van Lifeguard, en die staat in GTA als Lguard LGUARD. l g L-G-U-A-R-D, uh, de reddingsbrigadeauto. Uh, wel bekend inmiddels van de reddingsbrigade video's. en uh, natuurlijk super Fort Fort uh, Export, nee ik weet niet eigenlijk niet. Staat de achterkant, Titanium, oké okay, wist ik niet. Dan gaan we naar de afdeling Ambulancezorg en daarin heb ik drie voertuigen waarvan één eigenlijk ja is er de voertuig ja, een soort van een uh, rapid responder ik heb natuurlijk over de hele talen ja, gegaan we zullen hier even beginnen op plek ambulance heb ik uh, een ambulance Wauw. Um, dat is eentje van gelderland midden de 0709 ik heb ook de 0708 gemaakt dat beunhaas uh, model zelf is van oud oh, slecht dat weet je uh, weet ik even niet sorry komt zo een beeld uh, dat is dus niet uh... De, de sprinter is van, ik weet echt niet meer hoe die heet, komt zo wel in beeld. En de opbouw is gemaakt door Beuna's, Dus we shout naar Beuna's en shout naar uh, meneer in beeld. Uh, Black ambulance dus gewoon. Dan hebben we hier, die staat op police rood, police ranger, uh, meen ik. Ik zal even snel voor jullie kijken. Hij staat in ieder geval op police ranger, ja. <coughs> de Raptor Responder in dit geval Rotterdam. Skin heb ik er even snel opgegooid. Er was ergens voor nodig. Um, Gemaakt door ministerie van mods. De Raptor Responder skin heb ik dan zelf een beetje samengesteld. Um, ook shout-out een... Nou, ja, super vet. Shout out naar iedereen vandaag. Dan deze super vette lifeliner. Uh, Gemaakt door topmods. Dat is ook nog wel ergens te achterhalen. Denk je binnenin. Ergens vast wel een secret. Shout out naar topmods ergens. Uh, ja, hier stond er daar op. Ik weet niet waar. Uh, met interieur. Super vet. profusors hier. Dat zijn uh, pompen. Uh, hoef je helemaal niet te weten. Deuren kunnen open. En hij blijft tenminste op die dingen staan. Ik vergeet weer steeds zijn naam. Skin is gemaakt door waslijn. Uh, heel moeilijk om die skin te maken. Dus echt wel tof. Dat het hem is gelukt. Ik heb er toen nog even naar gezeten. Ik heb mensen daarna laten kijken. Die er nog meer verstand van hebben. En je zei ook van ja, dat is al mogelijk. Hij is gewoon flikt. Die staat op de plek van Frogger. F-R-O-G-G-E-R. -g -g -e staat dus niet op de plek van police maverick dan gaan we door naar de politieafdeling die zijn natuurlijk met het meeste um, en daar beginnen we gewoon links aan bij police 1 dat is de tourant 2016 oud maar goud oud ze willen bijna is nog nieuw maar goed die gaat natuurlijk eruit en die gaat vervangen worden door de b-klasse maar nu gebruikt deze af en toe of nou nog wel redelijk vaak want ik vind hem gewoon super vet gemaakt door het ministerie van mods daarnaast police 2 de vito gaat de T5 en de T6 vervangen, de busjes um, ook gemaakt door ministerie van mods ja super vet ding natuurlijk ook die gebruik wordt minder, moet ik binnenkomen meer gebruiken, gebruik, maar soms heb ik dat bijgeloofd dat als ik de Vito gebruik dan mijn game uh, dat vind ik jammer maar <coughs> aan de ene kant geloof ik dat het zo is, de andere kant, nou misschien ook lichter dan mijzelf dat het gewoon toeval is police 3 daar staat de Passat in dit geval de ene zegt dit is voor team verkeerde, de ander zegt dit is een wijkagent auto ik zeg inderdaad Team Verkeer, aangezien, uh, aangezien Team Verkeer Amsterdam en gebeuren. Die hebben tussen de Volvo V70 en de Audi A6 nog even de Passat ge gekregen. Uh, en dat, ja, eigenlijk lijkt deze er precies op. Dus die is gemaakt door Team MOH, MOH als meer. En hij wist helemaal niet zeker of het dezelfde was als die van Team Verkeer, zei tegen mij. Maar ja, hij lijkt er verdomd veel op. Reflex reflective skin. En uh, ja, super vet. Police 3 dus. Police 4 hebben we een Markt Cruiser. Staat hij in de trainer? Uh, dat is <coughs> deze. Sorry, nu viel hij me weg. Uh, deze, een Markt Cruiser. De Tourant 2011, gemaakt door MOH. Als meer, Team MOH. En een beetje gefine-tuned door Wandertje. Uh, skin en de grilfilter. Grilfilter zijn bij MOH grijs. Maar ja, ze zijn in het echt bij de Tourant toch echt... Uh, weet het. Um, blauw. De, hier kan ook een reflecte skin op. Ik heb hem niet gepakt aangezien ik het kenteken graag wilde veranderen. Want die van MH vond ik niet zo mooi. En ik krijg het niet veranderd uh, naar mijn uh, in een reflector skin. Kan ik niet aanpassen. Unmarked Cruiser, oftewel Police 4 MH uh, als meer. En een beetje van Wandertje. Dan gaan we hier naar de super vette motor van Six Games. Uh, die hebben je natuurlijk ook wel de afgelopen dagen gezien. BMW R12 weet oh de Zulu. Oh Zulu, daar is de Zulu. Die heb ik trouwens niet hierbij gezet omdat mijn game nog wel eens laat crashen. Dus OW, oh als je mijn game laat crashen, kudding. Um, ja, die heb ik er dus ook in staan. Onder Police Maverick. En deze staat onder police bike. Super vet ding, gaan we jullie zeker nog vaker zien. Dan gaan we naar police. Uh, even spieken. Uh, Road cruiser. En dan moet je nagaan in als je hem wilt vervangen. In OpenIV is dit Police Old 2. En de Rapid is Police Old 1. Dus zo weten jullie dat. De T5 gemaakt door Emma Alsmeer. Super vet ding. Uh, ook die gebruik ik nog met plezier. Dan gaan we daarnaast naar de Police Transporter. Uh, in OpenAV heet die Police T. Ook gemaakt door Emma alsmeer In de begintijden zit nog geen ILS op. Maar als je er gewoon... Ik zweer je het lag aan die Zulu... In ieder geval, uh, ja, daar, zijn, daar ben ik weer. Ik, we hadden geluk nog maar drie voertuigen. Hoor. Dat is deze namelijk. Dat is de police transporter. Die had ik jullie al verteld. Ik weet niet of u mijn scheld nog hoorde toen mijn game crashed. In ieder geval, uh, ja, gemaakt team MOH. Er zit geen ILS op. Als je er een ILS bestandje overheen gooit, dan doet hij het gewoon uh, wel met ILS. Dan heb je heel mooi blauw. Uh, ja, zoals je ziet. Dan... <coughs> die staat de police T. Transporter police T. Um, we hebben hier sheriff 1 geloof ik sheriff 1 ja of sheriff en dan is dat sheriff 2 uh, sheriff is de camar uh, G-klasse gemaakt door Team MOH lid uh, er is één bepaald lid die heeft deze helemaal zelf gemaakt meen ik uh, super vet en een beetje een gepanzerde g klasse ja dat ik vind hem echt vet ik gebruik hem uh, met plezier en voor de Camar heb ik ja stel nou ik wil eens met de Camar motor dat staat er al in een high -dry, ik moet even vier snel komen uh, dan Pas ik gewoon de Police B aan. Of ik zet even gewoon. Ik pak even een Audi van de Camar zo. Camar is trouwens Marge C. Ik zeg altijd Camar. Um, <coughs> en uh, dan gooi ik die gewoon over de eerste beste auto die ik kan bedenken. En dan maakt ik ze uit. Meestal vervang ik de Sheriff continu. Deze dus. Continu voor de Camar afleveringen. En dan. Tot slot Sheriff 2. Of dit is Sheriff. En dan Sheriff. Ik meen dit is Sheriff 2. Uh, de Politie B klasse gemaakt door. Eh. Uh, ja team jr modding of team jr mods uh, super vet en uh, ja ik gebruik deze ook met plezier ik vond hem eerst niet mooi niet de auto zelf maar de, ja de b-klasse in het algemeen dan wel dit model is super nagemaakt uh, maar de b-klasse in het algemeen vond ik niet mooi maar nu vind ik hem echt wel vet en ik, uh, <coughs> ik heb hem nog niet gezien in het echt maar ik denk dat hij wel uh, nice gaat vinden dan gaan we nu door naar mijn mods en dat zijn er wel een, een heleboel uh, beginnen we met uh, F3 dat is het uh, mijn trainer daarmee uh, heb ik uh, uh, kan ik alles spannen van uh, bodyguards tot ik kan zorgen dat mijn auto weer weer gemaakt wordt tot al mijn emergency voertuigen zoals jullie hier zien RCV is niks, oh, nee. helikopters, vliegtuigen, ik kan teleporteren, ik kan uh, wapens pakken, noem maar op dan heb ik uh, voor de rest F1 helemaal niks meer daar, uh, F11 is het EUP menu daar, ja daar hebben jullie vast ook al gezien, kan ik motor wegmisbruiken Marglang, Steekvest, VP, Steekvest kort, Steekvest, uh, VP kort, kogelwerend, kogelwerend kort, ME, Kamar lang, Kamar kort, noodhulp oud, noodhulp oud met jas, AT1, ah die is lelijk, uh, let niet op uh, het vest, die gebruik dus nooit, ambulance 1, wat is dit? Uh, die broek klopt me niet, ambulance 2. Hier is dus dat geluidje wat het kazernalarm is bij de hoe uh, heet dat, die mod. Uh, Los Sanders rescue de vinden. Ik denk dat ze is het kazernalarm hier af, maar goed, dat geluidje is dus hieruit gaat. Arrestatieteam 2, is eigenlijk hetzelfde. <coughs> Ambulance 3. ondergeleider, Motor met kogelwerend, is ook belangrijk. En kamar motor. En onopvallend zoals jullie over twee dagen gaan zien. <coughs> Oeh, spannend. Ik ben je iets vergeten joh. Uh, FBI 1 is de score gemaakt door team MH. Super vet FBI 2 is dit ding Gemaakt door Waslijn En uh, ja die is wel badass is mijn ander kleurtje Ik, ik heb hem volgende Ik gebruik hem in mat zwart geloof ik uh, In deze mat grijs ik Gebruik ik hem over twee dagen Ja ik vind hem echt een vet ding uh, Een Polo airline, ja Ja gewoon, straalt gewoon Zieke, zieke shit uit um, ja, dan heb ik dus eigenlijk de minuutjes die ik gebruik gehad. Ah oh ja, dat ga ik wel nog zo meteen uh, vertellen. Ik heb ook nog via F6 en F7 mee, een van die twee. Uh, F9, nee, F10, F11 gewoon. Ah ja, en dan nu M. Ja, dan heb ik de IMS mod. Ja, als je die download, heb je daar veel problemen mee. Dus je ga je nu niet kunnen downloaden. IMS mod, GTA 5 mod. Daarmee uh, maak ik de rapid Responder video's bijvoorbeeld. Um, zo. Dan ga ik mij nu eens uh, on-duty melden. Load plugins. Hier kun je nog mijn plugin zien. Kopholster. Uh, uh, dat is dus tot in mijn wapen uit mijn holster haal. Het EP menu kennen jullie. Los Angeles Rescue Division is dus voor de brandweer, de ambulance en de reddingsbrigade. Moet je kopen. Uh, LSPD van First Response spreekt voor zich. LSRD is Los Angeles Rescue Division. En Vehicle Gadgets Plus. Dat zorgt ervoor dat je je auto ladder kunt... Uh, Kunt bedienen en dat zit standaard bij je ladder, dus die krijg je erbij natuurlijk zelf installeren um, dus ja dit menu dit hè, dat open je via f5 voor mij dan f5 het kan ook zijn dat het voor sommige f4 is voor mij heb ik het ingesteld op f5 f5 en dan doe ik nu gewoon force duty en dan is het even laden zometeen en dan uh, nou dan ben ik ingemeld en kan ik in principe een lspd video vanaf deze locatie beginnen <coughs> de uh, zeg even de FPS, de frames per second die gaan ook meteen zo bom omlaag dat is niet normaal, maar goed <coughs> binnen LSP gebruik ik natuurlijk mijn telefoontje uh, dit is de uh, hoe heet dat ding nou police radio mod en dan de telefoontje komt van Wander die kun je geloof ik nog op de Discord van hem downloaden dus uh, zeker even naar de Discord van Wander gaan als je dit ding wilt hebben daar binnenin zit ook dan bedder ims en nog een heleboel dingen denk aan uh, Arrest manager uh, als ik een weet uh, het heb en uh, iemand de baan gehouden en ik wil hem transporte laten transporteren kan ik op 8 drukken dat is arrest manager voertuig aan de kant zetten en dan uitgebreid vragen van uh, hey, wat, wat is dit allemaal is lspd voor plus en dan traffic police maakt ook allemaal het verkeer een beetje leuker met uh, verkeersdingen en zo Um, via F12 dat is ook een minuutje Callout manager Nu heb ik twee dingen en beeld nee, um, Daar uh, kan ik mijn meldingen zelf selecteren um, Stel nou ik krijg alleen maar dezelfde meldingen uh, Dan denk ik van ja ik kan ook eens een andere pakken Maar dat doe ik meestal niet Maar ik, ik kan hier ook het een en ander mee doen Wat ik zo meteen zal uitleggen Nou, stel, Hier kun je ook meteen zien welke meldingen ik allemaal gebruik Op dit moment Het zijn er heel veel, veel te veel Agency call-outs, ja, LSPD first response komt er natuurlijk standaard bij. Agency call-outs, assorted call-outs, call-outs V, cheap call-outs, crazy call-outs, hero cop. Uh, nou, daar staat er wel, je kunt daar collega's, partners, of uh, collega's, honden, het dode lichamen mee slepen en nog meer. En er zitten ook een paar meldingen bij. Um, Peter U call-outs, road incident call-outs, secondary call-outs, taco highway call-outs traffic police ja daar zit ook een paar uh, meldingsjes bij en dat was het nu denk je even, Oh ja heel veel dingen erin gooien en dan krijg ik al die meldingen dat valt vies tegen want ik krijg waarschijnlijk maar ik krijg echt heel weinig meldingen je kunt beter gewoon vier call out packs of zo erin zetten en dan heb je steeds afwisseling dan dat je door 12 inzet en dan pak je eigenlijk maar steeds van vier call out packs iets dus ik krijg nooit 12 of vanaf misschien wel 20 of misschien wel 50 verschillende meldingen heb ik hierin staan. Maar die krijg ik nooit allemaal. Ik krijg vaak gewoon één bepaalde melding. Zo vaak hetzelfde. Denk maar. Ja, het is wel goed zo met die kutmeldingen. Um, dus ja, dat, dat, ja. Um, dat. Ja, dat heeft eigenlijk geen zin. Om dat te, te gebruiken zoveel. Maar ja, ik heb ze er toch in staan gewoon omdat kan. Dan heb je nog kopholster oh, we nemen natuurlijk ook. wapen uit je holster zo wapen verdwijnen uit je holster en dan heb je nog stop de pet oké die stopt niet uh, <coughs> ook een plug in en nou, dan dubbel e dubbel e Handen omhoog gaat hij op zijn knieën zitten loop je naar een, ze zijn al lang weer af, maar juist druk je op E, ga je meestal arresteren. zoals je ziet, hij ziet bleekjes uit, staat er, hij wordt gearresteerd door middel van een animatie. nou, en dan kun je vervolgens via E gaan kijken van, hey, uh, heb je dit gedaan? Waar kom je vandaan? <coughs> Waar ga je heen? Dan kun je hem fouilleren, kunnen uh, Drukstest en een ademtest hier afnemen. Je kunt hem meeslepen, je kunt hem laten volgen. Je kunt hem uh, laten meenemen door de ambulance. Je kunt hem op zijn knieën laten zitten en je kunt zeggen van... ...hé, hey, luister kameraad, sorry mijn foutje, mag we gaan. Uh, stop de pet, dus... Um, ja... Ik denk dat ik eigenlijk alles wel... Uh, heb gehad. Ik, krijg, ik heb zo'n zo iets, iets uh, vervelends op Instagram, ik krijg nu opeens alle meldingen binnen, dus ik krijg continu als iemand een, een foto heeft geliked en noem maar op, dus ik word daar helemaal gek van. Uh, en ik krijg nu ook weer hele rare DM's binnen waarvan ik echt denk van, gast ken ik jou, en dan is het weer, ja, weet je, dan ga ik jullie mee, niet meer lastig vallen. Ik zal vast nog wel dingen vergeten. IMS-mod dus Los Santos Rescue. Dus de IMS-mod en de Los Santos Rescue Division doe ik voor het over OP. Het overig personeel noem ik het, noemen we het in de clan. Dus de brandweer en ambulance en reddingsbrigade. En LSP r met al die plugins en deze meldingen <coughs> voor de politie en de Marshus C. Ik hoop dat jullie weer een beetje een duidelijk beeld hebben van mijn um, voertuigen van mijn mods. Zijn er vragen? Ja, stel ze maar een reactie. Uh, ik kijk wel of ik ze beantwoord. En ja, sommige vragen, hoe installeer ik dit? Daar is er trouwens tutorial voor. Kun je kijken of uh, waarom doet dit er niet. Daar ben ik niet voor. Daar uh, zijn uh, helpdesks voor die op Discord en zo te vinden zijn. Um, ja, Tot uh, binnenkort, over twee dagen natuurlijk, met uh, dit ding.